Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. In deze serie ga je een machine learning model trainen. Met de webapp Teachable Machine. Je gaat onder andere je eigen kunstmatige intelligentieprogramma ontwerpen. Hiervoor verzamel je voorbeelden. De trainingsdata. Deze voorbeelden groepeer je in klasses of groepen die jij wilt dat de computer leert. Zo krijgt iedere groep zijn eigen kenmerken en dan testen, of zelfs gebruiken in een Scratch-programma. Zo gebruikt jouw slimme computerprogramma kunstmatige intelligentie om een voorspelling te doen. Kunstmatige intelligentie bestaat uit een heleboel verschillende onderdelen, met spannende namen als machine learning, deep learning of neural networks. Nou, dat klinkt ingewikkeld, al die Engelse termen, maar maak je niet druk. Zelfs de beste AI-experts zijn het er nog niet helemaal over eens wat nou precies wat is. Dus dat gaan wij lekker ook niet doen. Ik hou het erop dat slimme computerprogramma's kunstmatige intelligentie, of AI, gebruiken om voorspellingen te kunnen doen en zo zelfstandig, zonder tussenkomst van een mens, beslissingen kunnen nemen. Alleen om zo'n voorspelling te doen en zelfstandig een beslissing te nemen, zal het computerprogramma eerst iets moeten leren, want uit zichzelf weet een computer helemaal niets. Stel, ik laat jou deze foto zien. Jij zegt meteen, dat is een banaan. Een computer kan dat niet. Nu zou je de computer kunnen gaan vertellen hoe een banaan eruit ziet. Maar dat is best lastig en het kost bovendien heel veel tijd. Zou het niet handiger zijn om de computer gewoon een heleboel foto's te geven van bananen en te zeggen, hier, dit zijn bananen, kijk ernaar en leer ervan. In plaats van stap voor stap instructies te geven, programmeer je dus je programma met voorbeelden. En het AI-algoritme vindt patronen in deze gegevens en zet ze om in instructies die jij zelf niet zou kunnen bedenken. Deze manier van een computer iets leren noem je machine learning. Aan de slag nu. Laten we maar eens kijken hoe dat precies werkt en of machines echt zo slim zijn. Om dat te doen gebruik je de Teachable Machine. De Teachable Machine is een online app die het trainen van een computer met behulp van machine learning snel, gemakkelijk en toegankelijk maakt. Ik heb gemerkt dat de Teachable Machine het beste werkt in de browser Google Chrome. Navigeer daarom in Chrome naar teachablemachine.withgoogle.com. Met de Teachable Machine train je een computer om beelden, geluiden of poses te herkennen. Dit werkt in drie stappen. 1. Je verzamelt en groepeert de voorbeelden. 2. Dan train je het model. Het model is het bestand met alle informatie over jouw voorbeelden. Dit model kun je uitproberen of exporteren om in een ander programma, zoals Scratch, te gebruiken. Ik heb al een hele berg data, voorbeelden in het model gevoerd. Met behulp van de webcam heb je de computer een heleboel voorbeelden van verschillende stukken fruit laten zien. Bananen, appels en sinaasappels. Download nu eerst mijn model door hieronder op de download button te klikken. Oh ja, en zoek ook een banaan, een appel of een sinaasappel. Klik rechtsboven op Get Started. En op Open an existing project from a file. En upload het zojuist gedownloaden bestand. Je ziet dat ik vier klasses heb gemaakt. Bananen, appels, sinaasappels en de achtergrond. In elke groep zie je een aantal voorbeelden. Je ziet hier ook hoeveel voorbeelden ik heb gebruikt. Hoe meer voorbeelden, hoe beter het programma straks een voorspelling zal kunnen doen. Klik nu op train model en wacht. Wanneer je model getraind is, vraagt de browser of je je webcam wilt inschakelen. Ik klik ja. Je ziet nu een venster verschijnen, het beeld van de camera. Met daaronder de voorspelling. Kies nu een stuk fruit en houd deze voor de webcam. Probeer de achtergrond zo egaal mogelijk te krijgen door de webcam bijvoorbeeld op een witte muur te richten. Test dan of het programma de juiste voorspelling doet. Maar laten we nog een klasse toevoegen. Zoek een stuk fruit dat nog niet in het model zit, bijvoorbeeld een peer of een kiwi. Klik op Add a class. En geef de nieuwe klasse een naam. Houd het stuk vooruit voor de webcam en klik op Hold to record. En houd deze ingedrukt terwijl je het stuk fruit op zoveel mogelijk verschillende manieren aan de computer laat zien. Als je met z'n tweeën bent kan de een de button indrukken en de ander het stuk fruit bewegen voor de webcam. Nu jij. Klik dan weer op Train Model en wacht. En natuurlijk testen. Pak een nieuw stuk fruit van dezelfde soort. En kijk of je programma de juiste voorspelling doet. Werkte het? Sla eventueel je model op. In deze missie heb je ontdekt hoe machine learning werkt. In plaats van je programma stap voor stap instructies te geven, train je het met behulp van voorbeelden. Het algoritme zoekt zelf overeenkomsten en verschillen in de mooi woord patronen tussen al deze voorbeelden. Wanneer je nu iets nieuws aan het programma laat zien, kan het met behulp van het getrainde model voorspellen wat jij hem laat zien. In fabrieken wordt het bijvoorbeeld gebruikt om slechte groenten uit de oogst te vissen, zonder dat iemand alles moet gaan bekijken. Natuurapps gebruiken het om planten en bloemen te herkennen. Of artsen gebruiken machine learning modellen om röntgenfoto's te analyseren. Het computerprogramma kan dat veel sneller en nauwkeuriger dan een mens dat zou kunnen. In de volgende missie ga je jouw eigen machine learning programma ontwerpen.